Rommel de Bertus en zijn vis. Ik ben boos. Ik vind het niet kunnen dat homo's een eigen stoplicht krijgen. Ik krijg toch ook geen eigen stoplicht? Ja. Doe toch niet zo homofob, Bertus? Wat kan het jou nou schelen dat er ergens een flikkerlicht staat? Ze hebben tegenwoordig al zoveel voor homo's. Homo-festivals, homo-zebrapaden. Straks is er niks meer voor echte mannen. Het zal wel meevallen. Ga er maar gewoon jagen. Dat is nog een echt mannen-ding.